Dag dames en heren, afgelopen nacht trokken een aantal forse regen- en onweersbuien over het land. En met name in midden-Nederland viel op sommige plaatsen tientallen millimeters aan regenwater. En de komende dagen blijft het onweersachtig. De details voor de weersverwachting zijn lastig. Maar ik kan nu al verklappen dat we af en toe van dit soort donkere, grijze, dreigende wolkenluchten kunnen zien in Nederland. Van grote hoogte af zag het er overigens een stuk vriendelijker uit. Die wolken komen tot op grote hoogte. We staan uit ijsdeeltjes en als de zon daar opschijnt, schijnt, ja, dan zien we gewoon hele mooie witte wolkentoppen. Maar aan de onderkant ziet het er dus een stukje grijzer uit. De hele warme lucht waar we gisteren in zaten, ligt inmiddels boven Noord-Duitsland. In Hamburg vandaag, 30 graden op de thermometer met flink wat zonneschijn. In onze omgeving bepaalt de bewolking het weerbeeld en daaruit valt dus al vanmorgen her en der nog een forse bui. In het zuiden en ook in het zuidwesten klaarden het op, maar de luchtmassa ook in dit deel van Nederland is nog steeds, zoals wij dat noemen, onstabiel. En boven Vlaanderen, daar zat alweer halverwege de ochtend een nieuwe regen- en onweersbui. Ja, en zo zien we die buien die komen met enige regelmaat tot ontwikkeling. Op de regenrader een strook met buien, buiige regen... in het noordoosten en oosten van het land. Ja, op sommige plaatsen regenen het echt eventjes fors door. En die Belgische bui, die zien we ook terug... heeft het uiterste zuiden van Nederland al bereikt. En ook daar zitten een paar flinke exemplaren tussen... met wederom wat bliksems. Ja, en tussendoor een gebied waarbij het op een beetje gespetterna in het midden van het land... ...droog is. En dat wil ik ook zeker benadrukken. Het is niet alleen buien wat de klok slaat. Er zijn ook droge momenten. En dat zal ook vanmiddag zo zijn... Met regelmaat breekt de zon door. Het is dan een beetje broeierig warm. Er staat ook niet al te veel wind en de temperatuur kan dan zo snel oplopen naar 22, 23, misschien op een enkele plek wel 25 graden. In het noordoosten hebben we eerst nog te maken met die buien geregend. Dat trekt geleidelijk aan weg. En ja, de eerste buien in het zuiden waren al aanwezig. De komende middagperiode zullen meer buien tot ontwikkeling komen en die schuiven dan vervolgens ook naar het noorden op. Ook aan het begin van de avond zijn er nog verspreid over ons land regen en onweer buien actief, maar er zullen plekken zijn waar het op dat moment ook alweer gewoon droog is, met zelfs nog een enkele opklaring. En Vannacht is het overal droog, klaart het op en dan zullen we morgen zien dat de dag op veel plaatsen droog begint. Vooral in het oosten breekt de zon goed door en daar kan dan uiteindelijk de temperatuur oplopen naar een zomerse 25 graden. Zo warm wordt het in het westen van Nederland niet op de stranden hoog uit een graad of 20. En daar is best veel bewolking aanwezig. De zon die laat zich slechts mondjesmaat zien. En vooral in de middag komen hier ook een aantal buien opzetten. En als dan bewolking en buien wat verder naar het oosten schuiven, ja, dan botst dat op de wat warmere lucht in het binnenland. En dan kunnen de buien ook weer wat pittiger uitpakken. Misschien wel weer met onweer. In de nacht naar zondag trekken ook nog een aantal forse buien over het land. En zondag dan zien we dat we een tweedeling hebben. Wolken en zon... 22 graden, maar vooral in het oosten moeten we rekening houden met nog een paar regen- of onweersbuien. Dat is ook maandag het geval. Vanaf dinsdag staan weer een aantal droge dagen op het programma. Met daarbij flink wat zonneschijn en temperaturen die op woensdag en donderdag wederom oplopen naar zomerse waarden van meer dan 25 graden. Fijne dag verder.